Op 6 december maken wij bekend wie in de top 10 staan van best gewaardeerde zorginstellingen in vijf sectoren in de fysiotherapie, in de verpleeghuiszorg, in de wijkverpleging, bij de klinieken en bij ziekenhuizen. En verder zijn er hele interessante sprekers, dus ik zou zeggen kom erbij.